Als bezoeker op de onderwijsdagen kijk ik er altijd naar uit om collega's weer te zien. Collega's vanuit andere afdelingen, andere instellingen die hetzelfde werk doen waar je verhalen mee kan uitwisselen. Je voelt je onderdeel van een groter geheel. En dat is natuurlijk hartstikke fijn. In je werk binnen de instelling ben jij misschien de enige... Bezig met het onderwerp uh, ICT in het onderwijs. En dan is het heerlijk om met collega's uit andere instellingen te kunnen schakelen en ideeën uitwisselen. En uh, uh, daar, daar kan je natuurlijk zoveel leren, ook van de sessies. Maar um, je bouwt ook een familie op uh, en een netwerk. En uh, dat vind ik uh, bijzonder leuk aan de onderwijsdagen. Vooral nu is het heel erg belangrijk dat onze sector, de mensen die hier rondlopen met kennis van onderwijsinnovatie met ICT, dat zij heel actief hun kennis gaan delen met anderen, zodat we de juiste keuzes maken. Kom naar de Onderwijsdagen op 15 en 16 november. Tot dan!